Net aangekomen in ons hotel in Malaga en we hebben net even op dit bed geploft. Want het is super lekker zacht. En uh, ja, Danielle heeft dit hotel uitgekozen en dat zie je ook wel. Want het is perfect en luxe en mooi. Goed uh. Het uitzicht is heel mooi. Nou ja, ofwel, we zien wel een stukje zee. We kijken op de zee. Hi, wij gaan zo meteen uh, eten in de stad. Het is nu tien over half tien. We zijn nogal laat. Ik dacht dat ik voor mezelf laat was, maar... Davy is nog later dan ik. Oh. We zijn nu in de club. Bij de La Galerie. En 15 euro. WP hebben we boven twee drankjes en wistjes. Avondje. Ophakken, avondje, voeten, Toch gedaan? Ja, okay. <laughs> ja Wij zijn uh, net gekomen van uh, een avondje tapas eten en um, ja ergens een drankje doen. Maar we kwamen echt in een plek terecht waar heel veel echt hele jonge mensen waren. Ja, en een kostende jongen. <laughs> en een kostende gast. Ja. Dus... Um, maar het uh, is dus geen aanrader voor mensen boven de 20 is gewoon een no-go. No maar toch wel leuk om tien minuutjes binnen te kijken. Ja, tien minuutjes. Moet je een beetje afdwingen, of hoe noem je dat? Ja, op zich met Gin ik was goed. goed. Ja. Maar ja, dat kan je ook niet heel goed doen. Maar wat was wel heel sterk. Ja, die heb je niet op. Nee. Goedemorgen. Wat? We zijn nu in het hotel, Alles is velvet en Roos. wel. En ze hebben een gelijkbaan. Ik kan niet zo goed met de camera om merk ik. Wij lopen lekker naar een bakker toe. Waarvan ik de weg alweer kwijt ben. Maar uh, ik heb net echt iets heel grappigs geregeld. <laughs> en uh, dat horen jullie morgen dus. eten ja mag mijn lepel wel maar... ja dan neem ik jouw lepel wel schoon water oh ja goed idee zonder corona op vakantie en op strand ligt hij in je Hier, trouwens. Dit is de gang en hier is nog heel mooi uitzicht. spurt zit in mijn mond. Nou. Lord Voldemort is er, niks is er niks bij. Oh, het is zo erg. Het is echt zo erg. Ik ga je ik ga over die Goedemorgen. Het is vandaag dag nummer 3 in Malaga en wij zijn onderweg naar het ontbijt van het hotel. Mm -hmm. Wij gaan vandaag iets leuks doen, maar dat mogen we nu niet zeggen. Nee. Uber, ja, ja, ja, ja. En een hele aardige chauffeur, Louise. Ja, <laughs> En... Um... <He's> vlogger. <laughs> en uh... we mochten ook gewoon champagne drinken ja, ja, ja. en we hoefden geen masker op, vanwege onze make-up. Ja. Dus het is helemaal top. Hi. Wij zijn aangekomen bij La Cabana Beach Club yes. en we gaan nu naar binnen. Ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit ziet. Let's go. Whio! Vertel ons de weg, Daniel. Daniel? <laughs> Daniel, Left. op zijn Espanol. Yeah. Lekker een fruithappie. Daan? Lekker. Mm -mm -mm. Oh, dit zit wel fit in. <laughs> Cheers! Cheers. <laughs> Voor gaan we het geheim vertellen wat we hebben geregeld om hier als een prinses te behandelen. Wow, ik zie een kleine vogel. Kijk die daar, een soort van kleine babymeel. Oh ja, dat is goed. Wat is schattig ding? Ik ga hem denk ik niet filmen. Het is de zandloper. Waar is hij nou? Daar. Hij is net te klein om te filmen denk ik. Oh ja, we hebben hem wel in beeld. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, oh ja, we hebben hem, we hebben hem in beeld. Jawel. Oh, thank you. Het Lekker! Goed, don't you, En is lekker. lekker? Wat? Hoe je het tegen dat het Wat? Heel lekker? Estabien. bien! Está bien. <laughs> Hi! Volgers van Demi We zijn nu... We hebben het net gegeten Tuna tataki en pasta cabanara. Uh, dat was uh, very delicious. En wat ik graag wil delen met jullie is dat het heel mooi is. En dat ze het optimaal genieten. Super relaxed. En dan onze ogen uitkijken. Uh oh. Oh. Ayitaron a gay. It's for her, no? Yeah, thank you. Hey. Happy birthday. Thank you. <laughs> <laughs> no. Ooh, la la la. Feliz cumple años. Thank you. Thank you. <laughs> rond ding op de taart als deze die ga ik proberen ik heb echt geen idee wat het is wat zou het zijn oh ook klaar ben je ook Hoe laat is het eigenlijk? Half vier. now Flora. is de judge. Dus gewoon gewoon zeggen: Ik dat Harry wint Voor de birthday Girl, hè? Ja. Dank je zo much. <laughs> Wij hebben net lekker fruit gekregen. Mm. En champagne. Ik zie mezelf niet nee, eens. Nee, het is wel lastig. Hi! <laughs> Ik kon echt niet vloggen. Maar ja. Yeah. We zijn nu bij Mobelia. Ik ben vandaag jij. 26 jaar geworden, nee, dat was een grapje van Demi, wat een beetje uit de hand is gelopen. Um, het is hier heel mooi, de kust van Mabelia. En ik ga jullie meenemen naar de kwal. Oh, mijn slipper, mijn slipper, mijn slipper. Eh, Echt vies. Zo, wij hebben echt een hele lekkere tijd gehad bij... La Cabane. En um, ja, omdat we nu toch in Marbella zijn, dachten we van... We gaan gewoon ook even kijken bij de Ocean Club en misschien gewoon uit eten in Marbella. Dus Danielle is nu even een nieuw mondkapje regelen, want die van haar is kapot gegaan. En uh, ik ben aan het wachten op een taxi. En dan gaan we weer door. Ik heb gewoon echt totaal geen idee waar we terechtkomen, maar ik ben wel heel nieuwsgierig. We zijn net afgezet door de taxi, maar we hebben eigenlijk helemaal geen idee waar we naartoe moeten. Maar het maakt ook helemaal niet uit. Er is helemaal niemand hier. De zon schijnt, er zitten vogeltjes in de bomen, sorry maar dit is gewoon even zo'n heerlijk vakantiemomentje en of we er nou komen of niet, het kan me gestolen worden. Het kan me gestolen worden. Nou, dit was Marbella. Ja, we vonden het niet zo super bijzonder eigenlijk. Nee. Ja. Maar goed, er is ook wel heel veel nodig eer je ons wil impressen ja. natuurlijk. <laughs> Laten we dat even voorop ja. stellen. We waren wel echt onder een indruk van Ja, oké, okay. toen we eraan ja. kwamen waren we echt onder een indruk. Het dus was wel mooi, dat wel. Ja. Maar ja, weet je, ik had er wel meer was vrijheid, was ook... happy people verwacht. Ja. mensen die, ja, de gemiddelde leeftijd was hoog. Laten we het daar ja. even op houden. Ja, of heel laag. Kinderen. Ja, of heel laag, of heel maar niet ertussenin. Wij waren echt een beetje het gemiddelde, zeg maar. Ja, volgende keer beter. Het was leuk. Het was leuk, en dat telt. Okay. Dan Wij zijn weer terug in het hotel van onze dag in Marbella. En ik dacht de Holy C te zijn. En dat ik niet zou verbranden na de afgelopen dagen. Dus ik in de zon gelegen. Nou, ik ben zo rood als meneer Knaps. Meneer de Kraps is er gewoon helemaal niks bij. Dus ik heb maar even deze jurk aan gedaan. Dat is de enige oplossing voor mijn uh, rood verbrande lichaam. En nu gaan we, trouwens die trouwens ook echt heel erg naar eten. Maar we gaan uh, bij aan... Sushi! Restaurant eten in de buurt, want we zijn moe. Misschien is het een friet. Ja, het ruikt echt naar friet. Of zeg je patat? Nee, friet. Hm. Ja. We hadden net nog een super grappig moment. Want op een of andere mysterieuze wijze stond onze airco in de kamer op 12 graden. Dus Daniela zegt. Zullen we anders gewoon thuis blijven? Want ik heb het koud. <laughs> ja, het is logisch. Want buiten is het ruim 15 nee, graden warm. Nee, ik zei... <laughs> ik voel mijn joggingpak aan. En oh ja, dat het, het is fucking koud. <laughs> joggingpak aan, ja. ja. Stond hij op 12 graden. <hums> Kamertje. Dus Daniel, waar gaan we naartoe? Ja, La Belle en Juliette. Oké, okay, oké. Okay. Dus dat is hier aan de rechterkant. Oh, ziet er leuk uit, ja. De is ook gedaan, hier zo. Nu even vijf minuutjes wachten. En dan hopelijk nog even... Chillen. Ja. dak te ras. Lekker, misschien even zwemmen nog. Ja? ja, met voetjes in het water. Voetjes in het water, ja. Want ik ben zo verbrand. Niet te veel. Danielle en ik hebben net afscheid genomen bij Schiphol en ik ben nu weer thuis. En het was echt een superleuke vakantie. Als ik de beelden terugkijk denk ik ook van oh ik heb echt heel veel gelachen. Het was echt heel erg leuk en um, ik zou het zeker nog een keertje doen. En mocht je nou nog vragen hebben over Malaga of misschien wel Marbella, Laat het dan even weten in de comments. Vergeet je niet te abonneren en dan zie ik je de volgende keer. Doeg!